Die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Gods financiële systeem is niet hetzelfde als het financiële systeem van de wereld. En wat er ook om ons heen gebeurt, we hoeven niet bang te zijn omdat God van ons houdt. Terwijl het financiële systeem van de wereld vaak onstabiel is, is Gods liefde onveranderlijk en is en blijft dit het solide fundament in ons leven. We kunnen vertrouwen dat wat er ook gebeurt, God met ons zal zijn en op zijn wijze zal voldoen aan onze dag tot dag behoeften. De tekst van vandaag benadrukt dat God zal voorzien in onze behoeften en ons brood tot voedsel zal schenken. God is degene die voorziet in onze behoeften. Onze baan is niet onze bron, God is onze bron. Dus wanneer een baan of investering verdwijnt, hoeven we ons niet hopeloos te voelen, want God is niet gelimiteerd. Hij kan voor ons zorgen met middelen en op manieren waar wij misschien niet aan gedacht hebben of van tevoren hebben kunnen bedenken. Matthäus 6, vers 26. Verzekert ons dat als God voor de vogels zorgt, we mogen geloven dat Hij ook ons zal gaan voorzien. Geloof jij dat God voor je kan zorgen? Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, dank U dat U een getrouwe en betrouwbare bron bent. En voorziet in al mijn behoeften. Ongeacht wat er gebeurt...